Dag leerling, welkom bij de voorlopig laatste instructievideo. Deze gaat over paginaopmaak, deze gaat ook over spelling en grammatica controle. Er zit zoeken en vervangen zit erbij en als vierde onderdeel zit er fonds- of lettertypes bij. Als je een documentje typt, gaat die meestal herkennen in welke taal dat staat. Als je taal niet goed staat van een document, dan gaat je naar bestand, taal en dan kies je de juiste taalinstelling. Dat is heel simpel. Maar als je een Frans document typt, en het staat nog in Nederland, dan gaat hij alles als fout rekenen natuurlijk. Dus daar vind je de taalinstelling. Nu staat er bij mij geen automatische spellingscontrole aan. Wil je die wel aanzetten? Dat zit hier bij extra, spelling en grammatica. Hier staat de spellingssuggesties en hier staan de grammatica-suggesties. Dus ik ga die eens eventjes aanzetten, alle twee. Extra, spelling en grammatica, ook de grammatica-suggesties. Ik zie hier dat hij uitweken als fout uh, markeert. Hè. Stel dat ik een woord verzin. Sapper de pipjes... En ik druk spatie, dan gaat hij na een tijdje zeggen van, ah, dat is een woord dat ik nog niet herken. En dan gaat dat in het rode onderlijn. Als je zelf een hele spellings- en grammatica-controle wilt starten, dan gaat je gewoon best in het begin van een documentje staan. Je kiest extra, spelling en grammatica, en gewoon die bovenste, spellings- en grammatica-controle. En als je erop drukt, gaat hij weer stap voor stap dat overlopen. Kan je dingen gaan accepteren, of zelfs blijvend gaan accepteren, één keer. Hier zie je de opties die erin staan. Je kan nog iets negeren, dan gaat hij het niet doen. Klik je hierop, of op accepteren, dan gaat hij dat vervangen door het juiste. Dus dat is eigenlijk de gemakkelijke manier om een spelling in Grammatica-Controle te starten. Nu, je kan het nog sneller doen. In een document ziet je dat zoiets rood onderlijnd is. Je kunt er ook gewoon met de cursor gaan opstaan. één keer klikken en dan gaat hij zelf al de voorstelling doen. Dus als jij een fout woordje typt, klik er één keer op. En hij stelt zelf al een aantal, soms zijn dat vier, vijf dingetjes die hij voorstelt. En dan kan je kiezen om dat te gaan negeren. Dus als ik dat nu negeer, dan gaat hij dat volgende keer ook niet meer als een fout woord zien. Je zou misbruik kunnen gaan, gaan melden, maar dat doen we meestal niet. En hier op dit knopje kan je zeggen zelfs kiezen, hier, Sapper de piepjes toevoegen aan de woordenboek. Dus als jij um, een nieuw woord verzint, Sapper de knolletjes, ik zeg zo maar iets. Hè. Sapper de knolletjes, bestaat uiteraard niet, hè. Maar ik vind dat dat een woord is dat ik vaak moet ga gebruiken. En ik vind dat dat bij mij hoort, dat woord. Ik wil dat dat onthouden is. En dat dat niet als een fout woord is. Dan kan je dus daarop klikken. En zeggen hier. Sapper de knolletjes toevoegen aan je woordenboek. En vanaf nu is dat volgens Google geen fout woord meer voor mij. Want het staat in mijn woordenboek. Waar vind ik dat woordenboek? Hier kan ik de eentje sluiten. Bij extra. Spelling en grammatica. Hier ziet je, je persoonlijk woordenboek staan. Dus je kunt zien welke woordjes dat jij al eventueel hebt toegevoegd. Je kunt die ook terug weg doen. Dus als je zegt. De, dit woord heb ik nooit meer nodig. gedrukt op dat prullenbakje uh, ja, en gedrukt op oké okay en dan is dat woord weg. Maar vanaf nu vindt hij sapper de knolletjes een woord dat bij mij past. Goed. Dat voorspellingen in grammatica het meeste is eigenlijk wel duidelijk, hè? natuurlijk. Goed. Zoeken en vervangen. Dat zit hier, bewerken, zoeken en vervangen. Stel dat je een woord heel vaak uh, getypt hebt en je wilt het gaan vervangen. vervangen. Hier staat in de tekstjes staat één keer Genk, uh, denk ik, genoteerd. Oh, ik dacht dat het, dat het er nog in stond. Nee, ik zal er niet meer in. Maar ik weet wel dat het woord Poolse bijvoorbeeld een paar keer aan het document komt. Het komt vier keer voor, zie ik, als ik dit hem met eentjes aan de kant zet, dan zie je het. Je kan er ook voor zorgen dat hij alleen zoekt op identieke hoofdletters en kleinletters. En je zou Poolse kunnen vervangen door, ik kan nu heel extreem zijn, Turkse. Voilà. En je kan kiezen voor dit woord na woord te vervangen, of alles te vervangen. Dan gaat hij de ene keer vier keer doen, je ziet het ook. Of je kan doorspringen naar de volgende, of vorige. En je ziet het ook, hij markeert het zo'n beetje. En dan kan je zeggen, deze moet hij wel vervangen, dus ik druk vervangen. En dan heeft hij Poolse vervangen door Turkse. Dus dat is zoeken en vervangen. Zeker handig tijdens een toets. Als ik zeg, je moet het woord op tien plaatsen vervangen in de tekst. In plaats van te gaan zoeken, gebruik je deze optie. Zoeken en vervangen. Dus dat stond bij bewerken, zoeken en vervangen van onder. En dan vind je dat ook wel. De pagina opmaak. Stel dat ik dit blad wil gaan liggend tonen. Dus dan kan je gaan naar bestand, pagina instelling. En daar in plaats van dat ik op staan zeg, zeg ik liggend. Ik kan een kleurtje gaan kiezen lichtblauw bijvoorbeeld, en ik kan zeggen van de linkerkant moeten ze 3 centimeter af blijven en van de bovenkant ook 2 centimeter af blijven. Gedrukt op oké okay, en je gaat zien, die gaat dat hele blad draaien. Je uh, doet dat voor het hele document trouwens, tenzij je met die secties gaat werken, wat we in een ander filmpje gezien hebben, maar die gaat dat nu doorvoeren op alle pagina's. Dus nu zie je... Zo simpel is De paginaopmaak gaan instellen. En een laatste was lettertypes. Sommigen vonden dit een mooi lettertype, maar zien dat zelf niet in hun lijstje staan. Dus bij mij staat dat hier in de lijst. Als jij nog een ander lettertype wil gaan gebruiken, je kan niet onbeperkt lettertypes gebruiken. Er zijn er een paar bij Google. Als je hier klikt op meer lettertypes van boven, dan kan je er zelf een aantal aanduiden. Als je zegt van pff, het lettertype Anton vind ik hem mooi, je duidt dat gewoon aan. Dat is mee aangevinkt. Op het moment dat je nu op drukt, kun je in uw tekst... Als alles je dus het lettertype Anton van, gewoon gaan selecteren. En vanaf nu heb je dat in uw lijstje staan. Als je lijstje wat groot wordt, omdat er wat veel in zit dat je leuk vindt, bij meer lettertypes. Hier ziet je uw lettertypes staan aan de rechterkant. En als je zegt anton gebruik ik nooit meer, dan doe je het gewoon weg. Hè. Dus je kan hier gewoon op klikken en dan zijn die lettertypes uit jouw lijstje. Ik kan niet onbeperkt lettertypes toevoegen, dan heb ik gezegd. Hè, er zijn er wel een aantal. Je kan dat hier zien. Uh, maar ik laat dat meestal op populariteit staan. Dan zie je welke lettertypes de meeste mensen de mooiste lettertypes vinden. Dus dat was lettertypes toevoegen. Eh, niet onbeperkt, maar er zit wel een stukje in. Dat was voorlopig het laatste filmpje. Terug aan jou. Veel succes.